Liefde voor het grenzenloze. Liefde voor actie. Liefde voor lekker eten. eten. Liefde voor avontuur. Liefde voor... Muziek! Liefde voor... Rust. Liefde voor... Liefde voor... Hier vind je liefde. Liefde voor het leven. Limburg.